Ik ben bijna ik een vrouw, kindjes. voor mij, Dit meneer hier? ik zie een heel mooi meisje. Ik ben achter jaar met een hele knappe vrouw. En de buurman die weet dat. Ik ben naar huis, <lacht> ik ben daar. Ik sta gekomen. Ik om haar handen. Vrienden? Witte de stemmen? Gaat ja, <lacht> 90% zich tot mensen kennen kinderen. Maar deze mooie meid, zij twijfelt geen moment. Zij is bereid om mij mee te nemen, niet eens, voor zo'n heel veel te Als er op het journaal wordt gezien, deze bestaan is er op dit gegeven moment. Ik ben uh, een Ik ben heel vaak weg van thuis. Ik ben een buurman die weet dat.